Leuk dat je kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Remake Kingdom. Jongens, jullie gaan vandaag kijken naar een kot event op Remake Kingdom. Hopelijk vinden jullie het superleuk. 50 likes zou super awesome zijn. Bekijken we de vorige Malzan video. Zou super vet zijn. Jongens, speel ik zeker even mee. En ik zie jullie straks. Wacht dus. ja, even op mij, want ik, moet, uh, ik ben een beetje achter in de groep. Omdat je één iedereen... cap exact Ik denk niet. dat ze die cap van 200 seconden wel pakken. Alleen die andere caps, nou, ja. daar wordt niks van. Maar we willen er eigenlijk Goed. echt uit moeten. Ja. Willen varen. we voor de caps gaan of willen we dadelijk gewoon echt voor de kills gaan en alleen maar even gearsetjes farmen? Uh, ik zou eerst voor de cap gaan. Als dus je voor de cap gaat, dan uh, weet je ja. dat je niet veel kills. kills gaat pakken. Ik zou aan het begin eerst voor de kills zijn en een beetje op het eind zou ik voor de cap gaan. Ik weet niet. Ja, maar we dat ik een beetje uitgeroeid. Mert is ook staf, toch? Ja. Doe eens. Hé jongens, moeten we, we moeten Nu moeten we west gaan. Beetje, een klein beetje west. bouwen. Oké, okay, ja, door jongens, door. Pak ze, pak ze. Oké, okay, ja, nee, blijf hier bogen. Hier boven, stoppen. En boven. Ja, heel, heel anders staat, dat kan je zien. Ze zijn veel te veel ergens. Hij je achter de dingen. Deze mooie uh, huis. De Hij achter de huis ga niet meer op het pad staan en dan uh, krijg je tegen naar de boodschoon ja dat merkt ja. nee kan maar niet bouwen het alles ga achter zo'n huis staan, niet je kan hier niet, niet bouwen dus gaan we maar terug weg hier Cor ja jongens gaan maar terug naar achter iets helemaal terug, weer nee? weer terug, we, terug. we net terug. Van. ja als je hebt, gaan maar spring maar in die fontein oké okay, ja ik weet niet oké gaan we niet naar boven blijven gewoon even beneden gaan we een paar naar boven maar als we gaan fighten met iedereen naar beneden en nee, niet springen. Oh, ik heb het koud. Oké, ik zit er één van Eeredon. Er zit eentje van Dan Hoef je niet uh, bang nee, niet voor de zijn. De nee. te zijn. Niet chasen. We blijven Eridon gewoon bij de kop. Taal ons ook ook of dat je bij de kop blijft. Je staat erachter. Ook okay, al weet je wat ik doe. Ja. En hey, niet iedereen erop, maar twee, drie man erop. Omdat als je naar beneden moet jumpen. Waarom dan krijgen wij de cap niet? Ofzo? Wacht nog We zijn nog niet... hey, cap maar cappen. Hé Jongens, waar boeien jullie op? Boeien jullie op. Blijf mensen er ook op. Oh, Eerlon. Maar sowieso. Oh, daar is iemand eruit gelekt. Doc. All ja, that? laat, laat, laat. So, ik niet naartoe, niet. Gaat iemand even zeggen dat wij op HTML uh, yeah, Capture Point yeah. 1 staan? Hier is Doc, hier is Doc, hier is Doc. Op de cap. Blijf binnen die, binnen dat stonehack. Oké, okay, ja. Hé, uh, Koen, is het niet slim? Maar ey, af dat Doc terug. rushen, dan zijn ze wel down en hebben we heel veel kills, hè? Nee, ja. ja, ja, dat gaan we niet doen. Is hij ja, dus... En dan komt zo meteen, uh, hoe is dat? Do oh, is uh, Doc, hé. Hey. Ja. Kijk wel, wat ik zei, heel ja. hier. Ja, heel Doc, Doc helemaal niks, helemaal niks. Doc doet niks tegen ja. ons, hoor. Hé, zou ik tegen Tony jongens Jongens, we gaan Doc niet taggen. Hé, ook niet focussen jongens, hey, ga maar er binnenin Jongens, binnenin jongens, kom er binnenin Vang geen uh, damage, zo min mogelijk We gaan uh, Doc niet attacken hey, Nee, er zit daar iets van een okay, bloc ja, Adamantium op zout, Adamantium op zout, bogen Rusje, rusje, rusje Ja, rusje erin, rusje erin Rusje erin Oké okay, jongens, we kunnen dit, we kunnen dit Crit, crit, crit, crit, crit. Schritt, crit, crit, crit, crit. We pakken ze, we pakken ze Iedereen erin, iedereen erin, iedereen erin BLO, ga je naar achter, beetje bogen, dan komt alles goed Iedereen erin, jongens. Ik zie mensen achter staan. Iedereen erin. Ja, jongens, erin, erin. Ja, ik ben 3AP. 1AP. Ja, ik ben dood, ik ben dood. Erin, ja. jongens, erin, erin, erin. We pakken ze, 1 we, pakken, AP, ze, we jongens. pakken ze. Ik ben half AP. Jij ja, hoeft niet naar boven gaan, jongens. We pakken ja, ze. Ik ben dood. Ja, ik ben ook dood. Oh, jongens. Kom maar. Uh... Erin, jongens, allemaal erin. Rust, allemaal erin. Allemaal erin. Erin, jongens, jullie ja, kunnen. Ja, iedereen het. erin, rent erin. Wegrennen. erin. Okay. Niet wegrennen. iedereen erin. Ga er maar dood dan. Rust, goed. Hmm. Daar ging we. Lip. Echt kut dat je geen water komt plaatsen, ik ben doodgebrand. Moet je gewoon weer... Weet, wat vonden jullie van deze tactiek? Ik vind nu wel lid. Ja, het was gewoon een goede tactiek totdat we uh, gingen cappen. Ja. We moesten ja. nooit cappen. Nope. Hey, waar we nu heen gaan is Alda. Ja, daar, ik zie daar achter die molen staat iemand. Oh, dat is Alda! Oh, als je Alda gaat, je ziet, gewoon meteen weggaan. Gewoon ja. focus op Erebon en... Oma, dat is Alda, een heel Dok! Die, die ook, wat gaat kijken, slash... online Niet hitten, niet meestal Nee, slash Dat is Dok! Dok! Oh my god! Hey, we had 10 Hey, jongens, ik wil in het westen voor hiervan en Erebon gaan, want die zijn met het minst. kijk series! Kunnen mensen kijten of niet? Kuiten. Gelukkig liep ik achteraan. Ik zou ja, naar Livia niet. gaan. Ik ben ook kaiten. jullie was, zou ik uh, voor eer van gaan focussen. Gewoon even ja, kijten boys. Maar... Gewoon even kijten juist niet, de Livia. Die is veel slechter. Oh, oh daar is, is die. die! Holy shit, Rip. Nee, dat Stilly Oh nee, we worden echt langs elke kant gepakt. ja daar ja, is Tilly! Oh my god. al Alda. Ja, we worden echt langs elke kant. Ja! Ja, ik zit in het water. Ja, ik ook. Ik ga gewoon water plaatsen. Alle rechts, Tilly, rings en achter ons, dok. Ik was ik no, pakte like drie man van Tilly. Wat is deze bullshit? Moet hij nog uh, hier voor een eerlijke. Water! Oké, okay, ik ben kuitend. Oh yo er waren er echt hè veel hangen. Hey, Tilly, Tilly, check verder oh. verder. Jongens, dit was de video. Hopelijk vond je het leuk. Bedankt voor de vele support op de, mijn eerste video's die ik terug heb online gezet op dit kanaal. Echt bedankt daarvoor. We hebben op elke video meer dan 40 likes. En op elke video meer dan 300 views. En bijna 400 views. En dat is voor een kanaal dat twee maanden dood is geweest. Echt fucking veel. Daarnaast wil ik ook nog zeggen dat elke dag uploaden nu niet meer gaat lukken. Omdat ik terug ga beginnen met uh, school. Dus mijn weekvakantie zit er helaas op. Dus elke dag uploaden gaat helaas er niet meer in zitten. Hopelijk kunnen kunnen we wel gaan voor de 50 likes. Dat is super awesome zijn. Speel zeker op play.remake.ad.nl Check het En jongens, tot de volgende video.